Dit is een Matrix en mijn naam is Ion Bos deze keer ga ik je iets uitleg geven over mijn vast en daarbij wil ik vooraf aangeven dat ik helemaal geen voedingsdeskundige ben of uh, heel veel verstand heb van het menselijk lichaam ik deel gewoon mijn ervaring met je uh, nou ja ik heb een tijdje geleden een retreat genomen dat was niet zonder reden het uh, was echt om gezondheidsredenen en een van die dingen die niet zo gezond aan mij waren, waren was onder andere mijn gewicht er uh, was veel te veel ik was vorig jaar zomer was ik uh, lekker afgevallen maar uh, uh, ja, door alle gebeurtenissen en uh, aandacht die van eten afging, was er inmiddels ook alweer behoorlijk wat bij. En uh, nou ja, mijn gezondheidsproblemen waren best serieus, dus uh, eigenlijk was de aanleiding was mijn zoon Tim. Die uh, zei op een uh, goede avond, uh, zo'n nu 40 dagen geleden tegen mij van Goh pap, uh, je bent wel weer veel dikker geworden. Hè? En, uh, ga je dan ook wel wat aan doen? En Ik voelde echt zijn bezorgdheid. En ik had zoiets van ja, daar moet ik ook gewoon echt wat aan doen. En wat een... Uh, uh, ja, daar voelde ik me er ook niet goed over. Dat ik, ja, ondanks de retreat, uh, toch niet gelukt was om... Uh, ja, fatsoenlijk voor mijn lijf te zorgen, ook ja, wel op allerlei andere manieren wel, maar ja, natuurlijk is toch de basis veel overgewicht. Dat is echt niet lekker om met je mee te zuilen, voor je organen niet en voor mijn algehele gestel niet. En, uh, dus ik zei tegen Tim, ik zeg van nou, zou jij mijn coach willen worden? En, uh, en dus ik heb een soort regime voor mezelf uitgesteld met allerlei dingen wel en niet eten, daar kom ik later nog wel toe. En of Tim mij daarbij wilde helpen. Dus als hij niet bij mij was, dan zou ik hem sms'en of mailen. En dan kon hij mij feedback geven op wat ik met mezelf had afgesproken en dat ging ik dan aan hem spiegelen. Nou, dus de eerste dag toen had ik zoiets van: nou, laten we gelijk eens even lekker beginnen. Ik begin met een darmreinigingskuur. En die darmreinigingskuur, uh, uh, dat is een, een, een, uh, een kuur van uh, vanaf drie dagen. Dan kun je uh, zeven soorten poeders nemen en dan komt het binnenste van je darm, dus eigenlijk hele je darmfilm, die komt eruit. Dus alles wat tegen je darmwand aan zit gekookt. Uh, dat is niet zo smakelijk, want wat er letterlijk uitkomt is uh, echt de oude shit. En, uh, maar het is wel heel goed dat, dat er eruit komt, want dan is je darmwand weer vrij en dan kan uh, voedsel weer op worden genomen uh, door je darmwand. Dus ik denk, nou dat lijkt me goed om mee te beginnen. En die had ik gedaan, er was inderdaad heel veel uh, letterlijk oude shit uh, weg. En ik had zoiets van, nou ik ben nog niet klaar, ik heb wel zin om door te gaan met vasten. En, uh, voorheen heb ik wel een paar keer de citroensapkuur gedaan en die beviel me op zich prima. Dat is ahornsiroop met citroensap en uh, cayennepeper en dat meng je dan met koud of warm water. En dat is dan uh, eigenlijk wat je gedurende een dag of tien uh, voornamelijk tot je neemt en dat beviel me eigenlijk uitstekend. En ik heb dat een keer of tien gedaan en de eerste keer die was echt wel even pittig, de eerste vier dagen uh, ja, wel, toch wel misselijk en chagrijnig en weinig energie en dat soort dingen. Maar toen ik daar helemaal overheen was, toen, ja, was ik elke keer met vasten eigenlijk gelijk in een staat uh, dat ik me er prima bij voelde. Maar ik hoorde allerlei mensen om me heen die, uh, die deden dat op water. En uh, ja, ik dacht van nou, dat lijkt me eigenlijk niks, dat water. Want uh, ja, dan heb je helemaal geen smaak en, en het lijkt me dat je er heel flauw van wordt. En, nou ja, het leek me allemaal niks, maar nou ja, ik had zoiets van: ik kan het toch een kans geven. En is het niks, dan ga ik uh, uh, gewoon over op de, op de a hierop. Dus ik deed dat een dag en uh, dat, ik voelde me prima. En ik deed het nog een dag en nog een dag en ik bleef me maar prima voelen. En uh, uh, ja, dus op een gegeven moment dacht ik van: nou, ik kan ook wel tien dagen op water. Nou ja, toen was op een gegeven moment dag elf. Ja, toen hoorde ik van allerlei mensen die het wel eens 40 dagen hadden gedaan. Ik denk 40 dagen? Nou, dat moet ik echt niet aan denken. Uh, maar goed, vandaag sta ik hier met 40 dagen. Moet ik wel zeggen, ik heb een paar keer gezondigd. Ik heb eigenlijk drie momenten gehad dat ik echt uh, fors uh, ja, lichamelijke inspanning heb gedaan. En ik merkte dat die dagen daarna, dat ik, uh, ja, daar heb ik eigenlijk een, een, een, een soepje genomen. Een, een vers biologisch soepje. En uh, ja, daar was mijn hele gestel eigenlijk weer helemaal mee gevoed. Ik heb ook uh, supplementen genomen, uh, gedurende de meeste van de hele periode. Dus ik heb uh, spirulina, chlorella, magnesium, B12. Nutriverus is eigenlijk een soort compleet supplement. Uh, en ik heb ook nanomineraal water genomen, de platinum, uh, magnesium en goud. En niet onbelangrijk de curcumina in water. Uh, in het water opgelost. Want kurkumina is een fantastische, fantastische stof. Het een actief werkende stof van kurkuma. Maar normaal neem je iets van 1% op van die uh, Kulcumine en uh, als je er uh, zwarte peper bij doet dan uh, gaat dat naar 4-5%. Ze hebben vorig jaar in Duitsland eigenlijk specifiek voor Lyme patiënten een variant ontdekt en daarbij wordt 95% opgenomen. Nou, Ik zal je niet uh, overladen met alle positieve effecten van uh, Kulcumine, maar die zijn Legio. Ik zal een link toevoegen uh, naar dat spul en ook naar, uh, naar de Kulcumina. Dus uh, Dat is zeker een aanrader, maar dat heb ik genomen. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend gaan ontgiften en afvallen. Ik was gisteren 85.5 en ik ben begonnen met 108.8. Dus dat is uh, ja, heel fijn. En wat ik ook heb gemerkt is dat ik gigantisch uh, aan het ontgiften ben gegaan. Een van de dingen die ik daarvan merk is dat uh, ja, eigenlijk uh, heeft mijn zweet altijd verschrikkelijk gestonken. En, uh, en dat deed ik van alles wel wat aan, altijd er schone shirts mee en deo's en weet ik veel wat. Dus het meeste van de tijd, dan, dan kreeg niemand er wat van mee. Maar uh, inmiddels hoeft dat niet echt meer, want uh, ja, die lichaamsgeur die is gewoon verdwenen. Het is gewoon helemaal blanco. En uh, zelfs als ik uh, ja, mijn shirts, mijn onderbroeken, mijn sokken ruik, als ik die een dag heb aangehad. Uh, ja, ik ruik er gewoon helemaal niks aan. Dus het is eigenlijk een beetje belachelijk om ze in de was te doen. Dus dat doe ik ook niet altijd. Uh, maar dat is dus heel mooi. Uh, en wat er nog meer gebeurt met, uh, uh, is dat, je, dat mijn lichaam eigenlijk uh, overgaat van suikerverbranding naar vetverbranding. En uh, dat, uh, die staat heet uh, ketose. En uh, ja, die is heel prettig. Dan worden er ook allerlei groeihormonen in het lijf aangemaakt. Uh, wat ik ook soms deed, is omdat in goji bessen zitten ook die groeihormonen. Een van de weinige voedingsproducten waar die ook in zitten. Dus op het moment als ik uh, echt even niet meer kon, zeg maar, uh, heb ik af en toe even een paar handjes van die goji bessen genomen. Nou, dat was ook heel prettig om te doen. Uh, nou, op een gegeven moment zat ik bij Martijn van Staveren in de auto en die had het ook wel eens 40 dagen gedaan, watervasten. En, uh, dus ik wou het daar eens met hem over hebben. En toen zegt hij van nou, ik heb het wel eens zes of zeven maanden gedaan. En zelfs wel eens zonder supplementen ook. En hij zegt, toen kwam ik op mijn eigenlijke gewicht en daarna viel ik ook niet meer af. Nou, gister, of vandaag ben ik dan op dag 40 en uh, ik heb gisteravond eens dus even in de spiegel gekeken en ik ben heel tevreden met uh, wat ik er af heb. Maar uh, ja, onder die shirt zit echt nog wel wat uh, verborgen en uh, ik denk wel een kilo of 10 of zo nog. En uh, ja, die wil ik er eigenlijk ook nog graag af hebben. En ja, naar aanleiding van wat Martijn zei, die zei ook van, uh, nou ik, ik zei hem ook van nou ik neem ook supplementen. En hij zegt van nou, hij zegt dat is wel heel goed voor je lijf dat je dat doet. En hij zegt maar dat je het nodig hebt, dat is ook nog een programma. En uh, nou, dat kan ik me wel voorstellen. En die proef op, de wou, uh, proef op de som wou ik nemen. Dus ik heb de afgelopen week uh, heb ik zonder supplementen gedaan. En ik moet je zeggen dat ging. Uh, maar ik voelde echt wel verminderde energie. Dus uh, ik heb besloten om uh, ja, eigenlijk gewoon door te gaan, maar dan wel met supplementen. En af en toe als ik uh, gewoon fors lichamelijke inspanning heb, dat ik dan gewoon een biologisch soepje neem. Ja, wat lichamelijke inspanning betreft, uh, dit is een kleine uh, impressie van Shine van afgelopen zaterdag. En dan zie je iemand door het beeld heen jumpen en als je dat al 4,5 uur voorstelt op water, dan kun je je vast voorstellen dat ik de volgende dag al toe was aan een biologisch soepje. En daar voel ik me heerlijk bij. Dus uh, ik ga nog lekker even door. Uh, ik ben ook gewoon aan het koken voor de kinderen en voor mijn gasten. Uh, dus dat, is, uh, ja, dat kan prima, daar uh, heb ik ook geen probleem mee. Uh, gisteren had ik een gast, toen heb ik even een biologisch soepje gehad en toen heb ik inderdaad uh, ook nog een halve tomaat en een, uh, en een paar um, olijven gehad. Nou dit was echt goddelijk lekker die smaak. Heerlijk, ontzettend van genoten. Ik denk dat een van de redenen waarom het ook zo goed gaat zeg maar met het vaste, dat is uh, omdat ik de bekrachtiging, de ochtendbekrachtigingen besteed ik daar best wel aandacht aan. De, um, de ochtendbekrachtiging die ik voor mezelf doe, is dan begin ik weer uh, ja, zoals ik dan begin. En dan stel ik me voor als een kosmisch wezen. Dan dus zeg ik van uh, als, uh, als galactisch wezen, uh, een representant van al het leven in het gehele universum. En legitieme houder van dit cyberbiologisch lichaam. geef ik de opdracht, de galactic commands, om... Alle stoffen aan te maken die me optimaal doen functioneren. Dat ik een flexibel lijf heb, dat ik me krachtig voel, dat ik me energiek voel, dat ik helder ben. Dat alle vitamines, enzymen, mineralen. Hormonen, rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes. Alle stoffen die ervoor nodig zijn om dat te bewerkstelligen. Dat die aangemaakt worden door mijn lichaam. Op Facebook kreeg ik de vraag of ik eten als onderdeel van de matrix zie. Nou, dat zie ik inderdaad. Maar dat is alles. Alles is ongeveer onderdeel van de matrix. En behalve je echte innerlijke zelf. En, dus eten is dat ook. En uh, wat ik mooi vind aan, uh, aan, aan dit vaste, zeg maar, deze manier van vasten, is dat je een keuze hebt. En dus dat dat je uh, uh, eten is lekker en eten is fijn en eten is gezellig uh, en eten is ook voedzaam maar het hoeft niet en uh, ja dat vind ik heel uh... Dat, daarom vind ik het bij UnMatrix passen en daarnaast ook zeker omdat het ontgift. Ik ben een separaat kanaal begonnen voor UnMatrix en ik heb toch besloten om die bij Earth Matters in te doen. Dus dit is de laatste video op dit kanaal en dan zal ik doorlenken naar de Earth Matters pagina. Als je het leuk vond om te kijken doe even een duimpje omhoog en als je meer van deze video's wil zien abonneer je op het YouTube kanaal van Earth Matters. Dus uh, dankjewel voor het kijken, zie je aan de andere kant.